Uitstappen, handen omhoog. Shots fire en af. What the fuck? Scherm me kapot. Wat in de godsnaam. What the fuck? Jij, dit is een hele terroristische zak. Me Mest laten vallen. Ja, ik kan zo uren doorgaan vriend. Stoppen. Wat dat is? Nou, Jullie horen, het vliegtuig uh, wordt gekaapt is al gekaapt alle mensen leuk jullie kijken naar deze nieuwe video mijn naam is gta5 aan en van morgen en vandaag heb ik weer een met het at ja deze eigenlijk uh, ja vandaag met iets anders dan normaal jullie hadden ook gezien uh, in de titel natuurlijk we hebben een klok uh, zoals altijd mijn collega heeft een klok ik heb een MP5, niet meer een SMG, maar nu echt een MP5. Rustig aan. En we hebben dit, een oranje shotgun, half oranje. We dus zul je denken van waarom dan? Maar we gaan het even demonstreren bij deze meneer. Dit is een beanbag. Kijk eens, dat doet pijn, maar hij staat wel weer op. En nog een keer. Kijk eens, doet pijn, maar hij staat wel weer op. Nog een keer, kijk eens, doet pijn. Hij staat wel weer op. Stel nou hij heeft een mes. Kijk, ik pak nu een mes ik denk van keurt. En dan ondertussen kan ik ook meteen aanhouden. En op het moment dat hij opstaat. Waarom heb je dat ding? Je moest een klok hebben. Maar goed. Kijk, en dan heb je hem. Dus dat is best handig. We hebben ook nog het schild. We hebben nog de klok. Ja, de rest heb ik al verteld. Stikjebombs, uh, tear gas en voor ja, uh, brandblusser mocht het nodig zijn. En in ieder geval de meldingen staan aan. Ja, ik heb... Ook sorry, 12 We've got a Grand Theft Auto in progress. Hij denkt van ik stap nu maar met jou in. traffic in this town. Uh. No, We arresteren hem even laten hem hier staan. en hey, we, we gaan het zien wat we vandaag allemaal gaan treffen stap nou in je moest wat heb we toch allemaal ingesteld ik ga hem tenslotte als schrijven hoor zo uh, ja de meldingen het is niet helemaal precies uh, uh, DSI uh, meldingen, we zullen ook een paar meldingen pakken die normaal gewoon de noodhulp oplossen, maar ja, we gaan er wat van maken. Trouwens natuurlijk een dikke shout-out naar Officer Kiflam, mijn kleine grote vriend, uh, die deze beanbag mod uh, voor mij heeft gemaakt. Uh, en de eigenaar, de maker van deze Audi A6, dat weet ik even zo snel niet, dus dat komt nu in beeld. Uh, ook shout-out daarna, want ja, dat is een gave Audi. We zetten de melding even aan van het hele gebied 12, 12, 12, 12, 12, uh, en uh, 12, 12. dan kunnen we horen of er meldingen zijn waarvan wij, uh, waar wij denken dat wij nodig zijn. Dus uh, wat uh, prostitutie aan de gang, een gezocht persoon, die gaan we gewoon klemrijden. rijden. is een gevaarlijk persoon, hij rijdt al, oké, okay. gezocht persoon gaan we klemrijden, aanhouden en ja. Uh, yeah. Dat dus. Het is het voorse voertuig. Uitstappen. Handen omhoog. Zij schouten gelost. Uh, Verdachte trokken vuurwapen. Er zijn geen. Wapen veilig nodig. Me for what? Kom jij doen vriend? Dame, vriendin. Iedereen hier. Stoppen nu. Hé, hey, Wat ga jij nou allemaal doen joh? Crazy. Dat wordt gewoon yeah. aangehouden hoor. ze zijn een hele nerveuze indruk naar mij en dat vind ik niet fijn. Als AT dan. Ik vind het niet erg dat wat dat spel allemaal doet. Hoi. Nou, de eerste verdachte hebben we aangehouden, dat kon uh, misschien ook wel met een beanbag. Maar ja, uh, we hebben nu even het vuurwapen ingetrokken. getrokken. Ik wist niet wat voor een persoon we aantroffen. En dat is maar goed. Ik word helemaal gek van jou. Ja, stap nou eens in en blijf nou eens zitten. Ik moet gewoon look to all en assign to player. Of look at player en assign to all. Nou, de reden van doodgaan is een vuurwapen. Jongens, dat hebben jullie heel goed uh, gezien. We gaan nog eens kijken wat er verder allemaal te doen is. Nee. nee. Weer dezelfde melding. Kunt u alsjeblieft, 2. Kunnen wij iets betekenen bij een... Uh, uh, ja, een er is een geplande actie tegen drugs dealers uh, is al uh, gepland en wij worden gevraagd om daar als uh, at uh, iets bij te komen doen links en rechts is vrij mijn keuze is om hier omhoog te gaan schoeders dus zijn de collega's in de buurt die ook uh, Standby staan mocht het nodig zijn, ik zie hier al iemand staan. Het zal niet meer op straat gebeuren. Wat dan? Wat is? Shotsfire Shot en officer. An officer. Oh, officer. Oh, yeah. What the fuck? Zijn maar kapot Wat in de godsnaam. Ze schieten geloof ik ook elkaar af. Mevrouw weg dat is geen Laat de wapens vallen Laat de wapens dat vallen ja allemaal zei groot worden geraakt grote schietpartij komt er nog eens en meteen zoek je om het voordeel is dat zij een shotgun heeft, dat raakt mij niet vanaf die afstand. What the fuck? Die is, dat is raakt. Oké. Okay. Ja, dat... En we zijn we terug en we gaan meteen naar uh, terroristische activiteiten. Die zijn gemeld midden op straat. Uh, ja, het, het snel interventieteam dan naartoe. En uh, ik ben alles in één van het TSI. Dus uh, ja, ik ga er ook naartoe. Ik heb gewoon niet wat ik daar kan aantreffen. Ik heb ze gevoel dat we dood gaan. Maar dat gaan we niet doen hè. Mijn uh, collega's zit achterin trouwens. zitten. Je moet die dat vooral doen. Die rijden wel altijd op rechters gekken, uh, dat scheelde echt heel weinig, die gasten van de DSI. Oh, daar stond iets, maar niet uit. We gaan even uh, slimmer aanpakken. Hier al observeren. What in the fucking hell? Sorry dat ik het zeg. Ik dat vind. zijn er gewoon 500 hè. Ah, er komt er al eentje op me af. Dat ah, komen met z'n allen op af. Stoppen! Allemaal! Hij hey, luisteren! Oké, okay, dat is echt een heel groot vuurwapen. Stoppen! Laten te vallen! Wat fuck je, dit is een hele terroristische zak. het hier. La la la la la la la la Oké, we gaan over op.. la la la la la la neer, collega's la je, Weg je, weg je, weg! Verstop je, verstop je. Oké, okay, dit gaat helemaal fout jongens. We zijn flink geraakt. We gaan extra AT erbij moeten hebben. Er zijn er enkele verdachten, die gaan we benaderen. Eentje schendt er bovenop. Oké, okay, overige AT-leden zijn te plaatsen. Meerdere collega's gewond. Iedereen die niet zwaar bewapend is, weg hier. Oké, okay, verdachte schiet. Eerst contact met de verdachte. Verdachte uitschakeld. Oké, okay, nu met spoed deze allemaal anders te plaatsen laten komen. Die misschien de jongens. Ik veilig gesteld. Schild droppen. Ja, dat heb ik in de vorige ATV-video al gezegd. Dat schild. Dat ga ik gewoon continu laten droppen. Um. Uh, ja, dat. Wat zei ik ook alweer? Dat dat schild gewoon continu laten droppen in verband met... Uh, ja, totdat het een beetje crashgevoelig is. Jongens, het gebied is veiliggesteld, heb ik al uh, verteld. Wij twee zijn ongedeerd. Ik vind het knap dat hij nog leeft. Want hij bleef hier gewoon staan en ik ging daar nog... Ja, oké. Okay. Maar ik denk ook... Ja. Maar vooral echt alleen maar in die arm geraakt. En wat het is, in die arm... Dat is de enige plek waar je niet wordt gedekt met je schild. Want in mijn benen lijkt het niet alsof ik ben geraakt. Dus ik denk echt dat ze die arm hebben moeten hebben... En dat scheelde nu veel of het was mijn hoofd geweest. Oké okay, uh, jongens, allemaal pijkwerk. En in ieder geval even naar de ambulance kan ik ook weer uh, worden opgelapt. dichterbij gezet maar ik, ik ik weet niet of dit goed gaat want er liggen echt heel veel collega's gelukkig zijn die verdachten al weg maar goed hun gaan het uh, zien hun gaan het... ik vraag me af wat er gaat gebeuren als hun nou ja geef mij maar eerst kan ik weggaan ja dat is ik Dankjewel. Really, really ja, dat snap ik. ik. Ik vraag me af wat er gaat gebeuren als hun nou al die agenten tot leven krijgen. Ai. Moet ik mijn collega gaan helpen van de ambi? Dat lijkt wel handig. Oké, okay, nou. Eentje is al dood. Uh, ik ga geen lijkschouwen vragen, want dat was net de reden tot mijn crashed toen er meerdere uh, doden lagen. Of lijkschouwen uh, begraven en ontnemen. Je snapt me. We waren er niet weg of we kregen alle meldingen. Uh, Persoon met een mes. Daar heb je een beanbag voor. Uh, ik ga draaien. Ook hier pleuren we nog meer uh, Pleuren we weer de parkeerplaats op, want ik denk dat hij daar ook loopt doen we een goede afstand. Er is, is een man. Aan de overkant loopt hij. Stoppen. Hey. In, uh, Stoppen. Ik heb een beanbag. Ik ga hem gebruiken. Stoppen nu. Handen omhoog. Hey. Mest laten vallen. Collega aan de kant. Mes laten vallen. Ja, ik kan zo uren doorgaan vriend. En hij uh, gaat toch no, niet dood. Laat te vallen. Ja. En hij heeft een vuurwapen. Laat los. Laat los. Shilliner. C. Helemaal aanhouding. We gaan hem vervoeren. Er zijn geen eenheden meer nodig. Instappen. We gaan hem vervoeren naar Dixbezijnde cellencomplex. Gewoon met blauw aan. Waarom? Omdat het kan. En ik weet niet of AT DSI officieel met blauw hun verdachte is vervoerd. Ik geloof wel dat ze dat enigszins als ze iemand hebben aangehouden is het echt meteen inladen en wegwezen. Maar of het nou met blauw gaat, dat weet ik niet. Dus laat het even in de reacties weten. Uh, au, oh, sorry. Ik was iets aan het proberen te drinken. Het wordt er niet in toegekomen. Mooie Volvo XC60. Hoi. Dan dragen we hem over. En dan krijg je. Een bericht voor alle wagen. Een bericht voor alle wagen. Een kidnapping in Del Perro. Uh, waar, waar, waar, wie wat dan waar. Oké. Okay. Een kidnapping heeft plaatsgevonden. En als te zien gaat hij hier tegen het verkeer in de snelweg op. Uh, dan gaan wij daar natuurlijk achteraan. Hij gaat hier links. Ah daar. Stoppen! Oh, dat is. Collega, holy shit bedankt. Ik had de beanbag, uh, omdat ik dacht uh, toen ik hem misschien zo met de beanbag uit zijn voertuig kon uh, schieten. Kijk eens joh. Lekker pik. hey, dikke oh. high-five voor jou. Um, Oh, het is al uh, code 3. Nee, ik uh, dacht, uh, hij, hij bleef zitten, voertuig klem gezet, soort van beanbagje, zo op het raam. Stap die uit, want hij denkt, ik word beschoten. En, uh, ja. Hebben we nou een melding aangenomen? Ja, Ja, ik, dat wil ik, oh, ik. ik wil met hem praten via Griekse ei, want dat moet normaal gesproken nog. En nu is raam kapot, zo. Melding afgerond. Ja, dus dat. Noodhulp eenheden komen hier naartoe, die regelen alles verder. Ik heb er even geen zin in. Ik wil gewoon even lekker doorgaan met meldingen. We gaan eens kijken, X wat hier in het gebied te doen is. En daar is denk ik wel de DC voor nodig. En even snel naar links. Verdacht voertuig rijdt hier nog in de buurt. Hebben we hebben nog in de buurt. Een gevecht, niks voor deze. Die. Nou, winkel Nou, al. Doeen we met even niks aan de hand, dan gaan we eens uh, geduldig afwachten. We hebben een hijack aircraft in Look night, also, Nou jullie horen het, vliegtuig uh, wordt gekaapt. Of is al gekaapt. En daar gaat normaal dan de BSB waarschijnlijk onder andere heen. Uh, wij zijn ter assistentie van de BSB. Dus ik vraag me niet wat BSB verstaat. Ik moet even nadenken, maar ik weet het oprecht niet. Uh, dat is in ieder geval het soort AT van de Camar. Van de Marche C als ik het goed zeg. Het valt ook onder de DSI. Dan heb je de politie en de legerkant, begreep ik. Uh, ooit eens van iemand. En daar bij de politiekant valt dan het arrestatieteam. En dan bij... De lege kant, de BSB, geloof ik. Oké, okay. <laughs> opeens ging de kamer deur open. Um, even kijken, we waren dus onderweg. Um, ja, BSB, Daisy, AT verhaal. zijn allemaal maar een beetje uh, moeilijk te begrijpen. Nu krijg je natuurlijk allemaal reacties. Het is helemaal niet moeilijk en dan... Er gebeurt er nu iets? oh hij, hij hinkt bij jullie toch ook vast hè hier staat een taxi Ja binnenbocht daar staat hij al zit ook iemand bij geloof ik ah, en nee, het zijn de wielen Stapt die man uit, stapt die man uit. Hij gaat vliegen, hij gaat vliegen jongens. Uitstappen, handen omhoog. Switch op vuurwapen. Schild erbij en benaderen. veilig stellen ook niemand op en rondom het vliegtuig niemand erin oké okay, we zei de daisy in het algemeen maar even een verdachte neergeschoten bij het vliegtuig uh, dreigde te vertrekken het vliegtuig gebeenbacked ideaal hij stapt uit want hij schrok waarschijnlijk hij was schieten wij over op vuurwapen dodelijk vuur gebruikt uh, ja Mensen, ik hoop dat jullie leuke video vonden en ik zie jullie graag over twee dagen bij een nieuwe video. Uh, en dat gaat uh, LC-PDFR dag nummer 2 zijn met de Volvo V70, kan ik jou nu al vertellen. Uh, weer een beetje cityburg gebeuren, maar goed, dat mag de pret niet bederven. Ik zie jullie bij die video en uh, zijn er vragen, laat het altijd even weten in de reacties. Laat ook de blauwe duimpje achter en dan zeg ik uh, doei.